nu dichter bij huis op een veilige manier het water halen om te koken, te wassen en te drinken. Ze so then collect in een intake is doctor, then the supply to the main line, which is around 1 kilometer main line then it will go to the distribution tank and the line. Om te voorkomen dat het water uit de verre bron vervuild beld wordt. It was de dit is dus een dead never had hard about like the maybe we can't here and what together. Zo zetten we echte verandering in gang en werken we samen aan een gezonde toekomst.